Voor de negende keer organiseren de florinnen de Vaste Bazaar in Geleen. In deze bazaar kun je tot aan de Vaste je ideale Vaste komen uitzoeken. Er kan niet alleen worden gekocht, maar ook worden verkocht. De kostuums zijn tweedehands en mensen die hun kostuum niet meer gebruiken verkopen deze vaak aan de florinnen. Zij bieden deze pakjes, genaaid, gewassen en gestreken, weer aan in hun bazaar. Wie is dat idee nu zo aan stangen? Eigenlijk vanuit de Flarennen, dat zijn de dames van de Flarense, die zich op een gegeven moment bedacht hebben, negen jaar geleden dus al, dat we ook wel een bijdrage konden leveren aan het hele vaste love is gebeuren. Omdat ook de subsidies en alles, dat loopt toch allemaal terug in deze tijd. En dan zijn we daarmee begonnen en het is al heel veel jaren een groot succes. We zijn daar met de hoofdsponsor van de Flarense geworden. En uh, wie gaat het nu in zijn werk? Uh? Uh, Leuk om hier peksjes brengen en dan? Wie gaat dat zo? Nou, samen met de lieve Paulen voor de prijs, wat ze daar voor willen hebben. Ze zeggen, ik wil een tientje voor de jas proberen weer het voor hun voor 15 euro te verkopen. Na afloop van de hele bazaar en dit jaar is het een unieke situatie dat we dat dus wijken al de verkoop bezig zijn hier bij Raukes boven. Andere jaren hebben we dat op één locatie gehad, eerst in de KBO en toen in de Hanenhof. Dan wordt het gewoon einde dag inbrengen, einde dag verkoop. En nu hebben we dat al een hele periode, al eigenlijk vanaf de 11e van de 11e, zitten we hier bij Raukes en het is een op vrijdagmiddag brengen jullie in en ook vrijdag en zaterdag is een verkoop. Er is een groot aantal unieke kostuums te vinden in de bazaar. Naast kostuums vind je er ook talloze hoeden, pruiken, tasjes en andere accessoires. Een bazaar vol leuke betaalbare kostuums. De Vastelovend Spekskes Bazaar is nog tot de Vastelovend geopend.